Veel mensen hebben wel eens gehoord van dyslexie, oftewel moeite bij lezen en leren van taal. Voor rekenen kennen we ook zoiets, namelijk dyscalculie. Dyscalculie zou je letterlijk kunnen vertalen met niet kunnen rekenen. Dyscalculie komt iets minder voor dan dyslexie en vaker bij meisjes dan bij jongens. Dyscalculie is complex omdat er bij rekenen verschillende gebieden van je hersenen betrokken zijn. Zo kan je een getal zien als een woord, als een symbool of als een hoeveelheid. Op deze manier worden verschillende gebieden in je hersenen aangesproken. En dan gebruik je ook nog het gedeelte wat verantwoordelijk is voor planning en probleemoplossing. Vanwege de complexiteit is het heel moeilijk om vast te stellen of iemand dyscalculie heeft. Vooral ook wat de oorzaken daarvan zouden zijn. Niet iedereen die moeite heeft met rekenen, heeft ook direct dyscalculie. Er is een onderzoek nodig bij een officiële instantie om dit vast te kunnen stellen. Docenten en ouders kunnen wel een vermoeden hebben van dyscalculie bij een leerling. Een aantal dingen die ze dan zouden kunnen opvallen. Een leerling blijft op de vinger stellen, heeft moeite met de volgorde van een stappenplan, en het volgen daarvan heeft moeite met de plaats van getallen en het belangrijkste wat opvalt is dat er ook na heel veel herhaling geen verbetering optreedt in bijvoorbeeld het leren van de tafels of het leren klokkijken. Als je een dyscalculieverklaring hebt dan kan de school je extra hulp bieden. Welke hulp dat precies is verschilt per school maar juist ook per leerling. Iedere leerling kan baat hebben bij een andere aanpak. Voorbeelden van ondersteuning kunnen zijn dat er extra tijd is voor toetsen of dat er altijd gebruik mag worden gemaakt van een rekenmachine. Ook kan een kaart met voorbeeldsommen gebruikt worden. Mocht je toch echt dyscalculie hebben, bedenk dan dat je daardoor niet gelijk slecht bent in rekenen en wiskunde, maar dat het je wel veel meer moeite kost om het goed te doen. Probeer vooral te leren hoe je iets moet oplossen in plaats van het rekenen zelf, want de manier waarop je iets oplost is zelf, want de is dan de oplossing zelf. Hopelijk weet je nu wat meer over dyscalculie en of je wiskunde nou makkelijk vindt, dat je er moeite mee hebt of echt problemen mee hebt. We hopen je hier bij Wiswereld een stukje verder te helpen. Dus vergeet je niet te abonneren en ons te liken. Graag tot de volgende keer.